Hoi, ik heb een nieuw liedje geschreven. Nou ja, het is niet helemaal een nieuw liedje. Het is eigenlijk meer een soort van een remix. Het lijkt de laatste tijd over niks anders meer te gaan. Dat virus blijft bestaan en ook de crisis houdt dus aan. Nu vindt de engel en zijn bende dat het te lang duurt. Die dodelijke ziekte moet het land nu uitgestuurd. Maar ga er maar vanuit. Als je corona krijgt dan doe je niet meer mee. Als je corona krijgt dan doe je... Al was je zeven keer per week bij Eva Jinek op tv Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee Het maakt niet uit hoe vaak de Tweede Kamer overlegt Wat onze maartmoed, lange Frans of Duitse Kroes ook zegt We weten alles beter met de wijsheid van vandaag Maar of je morgen mee mag doen is nu nog maar de vraag Dus ga er maar vanuit. uit, als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee al is het nou maar dat men je gezicht niet ziet in het OV Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee De horeca stroomt vol, we gaan massaal weer naar het strand En als er iets te lukken valt, gaat alles aan de kant Je doet geen belkorf om, ze de denk denkel in de weg En wie er daardoor ziek wordt, ja, die heeft corona pech Maar ga er maar uit als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee Als je corona krijgt, dan doe je mee van leuk verhist tot ademlood, van hoge tot diarree Als je corona krijgt dan doe je niet meer mee Als je corona krijgt dan doe je niet meer mee Als je corona krijgt dan doe je niet meer mee Als zelfs de Sinterklaas toch afgelast wordt, is het niet oké okay. Als je corona krijgt dan doe je niet meer mee De kocht van de kant was jarig en de pootjes vierden feest Ze dachten, nou, en hey you know, dat is het al lang geweest de glammer gaf op zijn bruin of zelfs een vrouwenzoen. Dan kan je niet verwachten dat wij nu nog moeilijk doen. Ja, ja. Zo hoor ik elke dag wel weer een leugen of een smoes. Maar eigenlijk kan ik niet lachen om je dode poes. Ik wil niet dat mijn moeder ziek wordt. Alsjeblieft, help mee. Gewoon een beetje afstand. Is dat echt zo'n slecht idee? Want ga er maar vanuit. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als net je v jij goed niks SGT, als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Al vind je nagel laat voor homo's, waar een kale kind niet mee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Ik zou dit eigenlijk niet mogen doen met mijn talent. Wel beschouwd is dit niet echt een krachtig argument. Maar als je weet dat wat je zegt door nazi's wordt behaald, dan snap ik eigenlijk niet goed waarom je je niet schaamt ja, dan wou ik zeggen, doe mee wat je niet laat. En laat je alsjeblieft niet lijden door die angst en haat. Maar als je dit soort ongein in een land waar ik woon flikt, dan hoop ik dat je in die fucking hashtags van je stikt. Eh, ik bedoel, zorg dat je niet ziek wordt, maar dus stay safe en zo. Want als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Alvaar je het met Jan Coriol en torens over elke zee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee. Als tegenover dan kan je het probleem van ons voor het spiekeer. Als je corona krijgt, dan doe je niet meer mee.